Pak het halstertouw dicht bij het bit vast en plaats de leader erbij, zodat er gelijke druk ontstaat. Bij het starten vanuit stilstand de leader laten vieren, zodat u het paard aan het vaste halstertouw in beweging brengt. Neem wanneer het paard stapt de leader er weer bij, zoals de uitgangspositie in stilstand. Zorg dat het paard goed voorwaarts stapt en houd het hoofd van het paard iets voor u uit. Houd uw hand ontspannen in het midden. Bij het halthouden is het de bedoeling dat het hoofd naar boven komt. Dit geeft de juiste reflex. Bij halthouden stijgen en voorwaarts-neerwaarts dalen bij bewegen. Hierdoor kan zich core stability ontwikkelen. U kunt tempo-wisselingen maken. Let op dat het paard zijn hoofd en hals goed recht voor de romp houdt. De juiste positie hoofd en hals is horizontaal aan de schoft. Als het paard het hoofd naar u toe buigt tijdens het halt houden kunt u dit corrigeren door met uw linkerhand het hoofd recht te houden.